Ja, alles weer in gereedheid. Zo, dan gaan we weer. het ziek idee, de volgende. En uh, ja, dat is toch wel, uh, dat is, is toch wel iemand. Ik ben een uh, verleden hier in Ermeland. En uh, ja, het lijkt mij heel leuk om, uh, om wat verhalen te horen. Natuurlijk uh, over uh, de voetbalclub te hebben. Allemaal genieten, genieten, genieten. En dan komt hij hoor. Je ziet vanzelf wie het is. Piet, goedemorgen. Kijk eens, kijk eens, kijk eens. goedemorgen. Wiert, mag ik wel zeggen? Of ja. Niet? Wiert, soms omta. Ja. Moest er nog bij komen. Vroeger durfde ik dat niet. Ik zei, meneer, omta. Ja, ja. Ja, soms moet je wel eens wat formeel zijn, maar meestal, uh, heb, ik de, meestal heb ik er niet zoveel mee met die formaliteiten. Nee, hè? Nee, het moet wel eens een keer natuurlijk. Maar... Ja, ja, Ja, uh, precies. Ja, toch was het een belangrijk onderdeel van, ja, van, je, van je beroep, van, van je... Ja, zeker, ja. Maar dat is alweer lang geleden, ik ben... Dat is heel lang geleden. Ja, is nog een uh, ja, goede maand en dan... Uh, dan ben ik al tien jaar met pensioen. Tien jaar? Ja. Je bent, je bent direct naar je burgemeesterschap uh, met pensioen gegaan? Ja, ja. ja. ja. ja dat is een goed idee. <laughs> ja, nou ja. Ik nam mijn gymnastiekus loopbaan ook gelijk. Ja, ik heb bijna negen jaar. Ja. Ik had nog wel vijf jaar door mogen gaan. Ja. Maar dat zou. Uh, nou, nee, nee, ik vond ook na elf jaar Ermelo, dan dacht ik, nou, dan stop ik ermee. En ik had ervoor natuurlijk ook andere dingen al gedaan. Dus uh, ja. het is goed. Elf jaar? Wie het? Elf jaar en een Zo. maand nog zelfs. Ja. Allemachtig! Ja. Nou, de, de, nou, dat had ik toch echt niet gedacht. Elf ja, jaar? Ja. Zo. Dan ja. een, een, een, turbulente jaren of, of zeg je nou, nou het is vrij ontspannen gegaan? Ja, ik vind dat het, uh, daar prijs ik me gelukkig mee, dat het, uh, dat het heel uh, makkelijk gegaan is. Ja, het ging uit nou vanzelf is het natuurlijk nooit zo. Maar ja. ik heb er uh, altijd ik met plezier op terugkijken. Ja. En uh, ja, het ging eigenlijk goed. Mooi. Ja, mooi, want het kan ook anders. Ja, nou daarom, en dat is, als dat gebeurt, is dat toch verdrietig. Ja. Dat uh, is dus heel verdrietig. Is niet leuk? Nee, ja. zeker niet. Nee, dat lijkt mij ook. Ja, maar uh, nee, ik ben mijn hele politieke en bestuurlijke loopbaan uh, altijd uh, vrij gemakkelijk doorgekomen. Ja. Wat, uh, wat heb je gedaan voor je burgemeesterschap eigenlijk? Nou, ik ben, ik ben natuurlijk thuis op ons akkerbouwbedrijf van mijn vader ben ik opgegroeid. Ja. In Flevoland, hè? In Flevoland, ja. in, uh, om precies te zijn, in noord dus Noordoostpolder. En um, dat heb ik overgenomen in 1975. Uh, en dat heb ik gedaan tot, uh, ja, in principe tot, tot 1999, maar de laatste jaren waren al in maatschap met onze zoon. Omdat ik in 1994 ben ik burgemeester geworden van de Wieringenmeer. Ja. En daarvoor was ik al acht jaar wethouder in Noordoostpolder. Ja, ja. Dus ik zeg maar, ik heb vanaf uh, 86 heb ik de combinatie gemaakt van boer en wethouder. Waarbij je wel moet bedenken dat in Oostwonden, net als hier in Ermelo, was uh, het wethouderschap een fulltime baan. Dus ja. ik had thuis was een medewerker die het uh, dagelijkse werk deed. En ja, uiteraard hield, was ik wel eigenaar van het bedrijf en hield daar toezicht op. Maar uh, ja. hij deed het werk. Ja. En enige tijd daarna uh, was onze zoon. Uh, ...zo oud dat hij het graag ook in het bedrijf wilde en dat... Zij... Mijn vader, zijn opa, zei al toen hij nog maar drie jaar oud was... ...dat is een echte boer, let maar op. Nou, ja. Dat is ook altijd zo geweest. Ja, ja, ja een hele echte. En daarbij komt dat hij ook nog een hele goede ondernemer is. Ja. Dus uh, dat had hij mooi... Uh, ja, zat goed in hem. En je komt daar hem. natuurlijk met heel veel plezier weer, uh, weer ja, terug zo van Zeker. tijd tot het, tijd. Het blijft toch altijd... Uh... Kijk, ik heb 47 jaar in Noordoostfolder gewoond. En dat raak je toen niet meer kwijt, die uh, plezier wat je daarin hebt. En dan ook nog je eigen bedrijf, waar een zoon op zit. Precies. Ja, dat is prachtig. Ja, mooi. Ja, dat is ja, heel mooi. Ja, dat, ja. dat, dat, dat lijkt mij ook... Uh, dat geeft een heel goed gevoel. Ja, heel en, uh, het is hem ook heel goed afgegaan. Ja. Dus, uh, ja, wat wil je nog meer? Heb jij nou ook bestuurskunde gedaan of zoiets? Uh, nee hoor, ik, je... heb, uh, ik heb... Uh, na de HBS heb ik de Hogere landbouwschool gedaan in, ja. toen nog in Ede, die nu in Dronte zit. En, en toen, vanaf dat, toen ik het gehaald had of de geslaagd was, toen ben ik thuis gekomen en ja. thuis in de boerderij gewerkt. Ja. En mijn vader was veel weg, hij had nog een paar andere klussen, dus er kwam heel veel werk kwam er op mij neer. Dus ik, nou, dat, dat, dat, daar was ik druk mee. Je bent eigenlijk bij toeval in het, in de, in, in het bestuurlijke gekomen, zeg maar. Als wethouder en burgemeester. Ja, ja. ik heb van thuis wel meegekregen dat er meer is als alleen je eigen bedrijf. Je hoort je ook in te zetten voor, uh, voor de samenleving. Ja, En uh, het mooie van, van, een, van een akkerbouwbedrijf is dat er ook momenten zijn dat je wat meer tijd hebt voor dat soort dingen. En je ook... Uh, uh, je ja, daar aandacht aan kunt geven. Ja. En dat heb ik ook altijd met heel veel genoegen gedaan. Uh, en ja, dan, dan vragen ze je voor dingen, dan nodigen ze je uit om dat te, dat te gaan doen. Dus en, dit, uh, dit gebied waar, je, waar we doorheen rijden, dat moet je dus wel aanstaan hè? Dat, ja. Uh, daar ja. fiets je ja. nog wel eens uh, ja, wat uh, rond, uh, of niet? de eerlijkheid gebied zeggen dat ik liever in Flevoland fiets, dus over het water, ja. dan op de Veluwe. Ja. Ik ken in, in Zuidelijk en Oost-Flevoland, ja, in noordoost ook, maar dat is weer wat te ver weg voor de fiets. Ken ik uh, Heg en Steg. Ja. En uh, dat heb ik op de Veluwe niet. Uh, morgen fietsen we met, met de wielervereniging naar uh, richting Uchtelen via Apeldoorn. En daar zijn er fietspaden bij. Want, ja, ik ben hier eerder geweest, maar vraag me nog niet waar ik ben. Ja, ja. Ja, dat blijft zo. Hey, maar bewegen staat ook dus uh, hoog uh, in het vaandel bij dat heb je altijd gedaan? Dat heb altijd gedaan, van jongs baan. Ja? Ik heb een echtgenote die nog een slagje erger is, ja? dus je stimuleert elkaar er ook in. Ja. Oh, wat leuk. Ja. ja. ja. Ook fietsend? En nee, zij fietst minder, zij loopt heel veel. Ja? Uh, hardlopen, uh, ja, leeftijd brengt met zich mee dat ze veel meer wandelt nu, maar dan wel in een stevig tempo. Want ja. als we zondagsmiddag samen een eentje wandelen, dan gaat het mij al gauw te hard. We zijn wel eens, dan zeg ik bij zo'n gaan ik ga wandelen, ik ga niet redden. Nee, Piet, ik ga liever 100 kilometer fietsen, dan ja. 5 kilometer hardlopen, ja. dus uh, snap ik, ik heb het er niet op. Je ja. ging ook uh, vroeger veel liever hardlopen dan wandelen. Ja, ik wandelen, dat, ja. Schoot, dat schoot mij niet op. Oh ja. He? Dus vandaar dat ik van die honden had, die altijd veel beweging ja, nodig had. Ja. Duitse staande langhaar en nu ja. een Vriesse daarbij en Ja, die heeft ook wel beweging nodig. Ja, zeker. Heerlijke honden ja. waren het ja. en, en is, is nog steeds. Ja, heel ja. erg mooi. Dus, maar voetbal, heb je, dat heb je zelf ook gedaan, of ja, niet? Ja, dat heb ik ook gedaan. Uh, ja, kijk, ik kijk nu altijd met heel veel genoegen naar, naar, naar het spel bij DVS, dat niveau heb ik bij lange na niet gehaald. Nee? nee? Nee, kijk, ik ben opgegroeid in Noord-Ostfolder, in een klein dorp. Ja. En uh, ja, wat ik net al zei, dat blijft eeuwig aan je kleven en daar heb ik kijk ik met heel veel plezier op terug. Ja. Maar ons voetballen, dat stelt natuurlijk niet zo heel veel voor. Een klein dorp met dan ook nog twee voetbalclubs, een zaterdag en een zondagvereniging. Ja. Ja, dan kun je je wel voorstellen, daar komt ook nooit zoveel uit. Ja. Nou, en dan had ik nog het probleem dat ik een aantal jaren eh, vanwege de studie ook niet thuis was. Ja. Dus dan kwam er van voetbal ook niks. Ik heb altijd wel in de schoolteam gespeeld. Eh, nou ja, dan kom je thuis en dan weet je dat je dat toch ook vanwege druk bent. Ja. Dus ik moest nog wel eens een training overslaan of ik kon zaterdagsmiddags niet mee omdat ja. de oogst voor eh, het voorjaarswerk vroeg zijn aandacht. Ja, dan snap je wel dat er, ook al als zou je de sterren van de hemel kunnen spelen, ja. dan nog snap. kom je er gewoon niet aan toe. Snap. En ik dan heb... zegt een trainer al gauw nou blijf jij maar een keer aan de kant staan, want je hebt van de week niet getraind. Ja. ja, precies. Ja, zo gaat het. Gek, ik heb altijd dit idee gehad dat je bij Flevo Boys hebt gespeeld. Ja, dat, maar dat, dat is niet zo. Uh, ik ben wel, oké, okay. Flevo Boys is nu. In Emmeloord, de club in noord We ja. spelen nu hoofdklasse. hebben ook topklasse zelfs nog een jaar gespeeld of twee jaar. Dus daar keken we altijd wel naar en toen mijn vader stopte met het bedrijf en in Emmeloord ging wonen, we hij nu ook wel tot de meest fanatieke supporters van Flavor Boys, dus daar spraken we veel over, daar hoorden we veel over. Ja. En een goede vriend van hem, Douwe Meindersma, is heel lang voorzitter geweest van Flevo Boys en heeft Flevo Boys ook wel mee opgestoten in de Vater Volkeren, dat ja. is mooi te zeggen. Ja. Dus uh, wij waren wel heel erg betrokken bij, uh, bij Flevo Boys. Ja. En ja daar, was je wel veel, ja, daar had wel veel aandacht. Ja. Maar, ook een mooie club. Ja, het is een hele ja, mooie club. Ah, het is een grote mooi. club en ze hebben het heel goed voor elkaar. Dus het is wel mooi. Ja. Nee, mijn vader was ook al, daar heb ik het ook al een beetje van meegekregen, ook altijd wel heel erg betrokken bij het zaterdagvoetbal. Ja. Ik herinner me nog de beroemde wedstrijd Go Ahead Kampen-Spakenburg op het sportpark Zeveningen in Kampen, waar ja. de gebloedte skills ongeveer vermoord ja. zijn door die Spakenburgers, ja. en waar toen later een beslissingswedstrijd hier ja. in Ermelo gespeeld werd. en toen ging het weer mis? Ja, ja, ja, ja. Oh, dat, niet, dat heb ik toen niet gezien, maar wel die wedstrijd in Kampen, dat ja. was toch... Uh, nou, ik heb het hier toen. Ja, hoe oud was ik? 18 of 20. Ja, dat nou, zal op die ik tijd. Was in zoveel de, agressie dat dat dat ja. de tranen mij in de ogen schoten. En nee, was, ik, ik kon ik kon daar, ja. ik kon daar absoluut ja. niet tegen. Dus het is vreselijk om, om te zien. Ja. Nee, dat dat. En het begint nu ook weer een klein beetje. Hè? Ja. Ze ja. staan dus in Groningen. En, ja, ook okay. al heel wat. Hè. Is dat is dat nou van corona? Ik weet. De Na corona-tijd waar we nu in zitten, ja, ik vind het heel moeilijk om daar een goede analyse op los te laten, maar, maar het is wel heel triest. En wat uh, Danny Buis van de week zei, ja, hij probeert het ook een beetje goed te praten door de trainer van Groningen. Ja, maar um, ja, er zitten een paar mensen zitten daartussen die, die de boel op en anderen gaan daarin mee. Ja, en uh, maar je moet ook ook bij jezelf wel eens te raden gaan, althans, dat geldt voor mij, uh, neem nou zo afgelopen dinsdag, uh, die wedstrijd tegen Noordwijk, dan zijn ja. je met 2-0 voor, dan worden 2-1, ja. en dan zie je aankomen, bliksem, het kan wel eens 2-2 gaan worden, dan ja. zit ik ook een beetje te bewegen op mijn stoel, als het ware met het spel mee te bewegen, ja. dus uh, uh, <laughs> ik ga niet met mijn kussentje gooien, nee, maar, voelt maar je, toch... je voelt toch die spanning, ja. Ja. Ja, dan, en anderen slaan daarin misschien uh, heel erg door, dus... Ja. dus, dus ja, en komen tot de opmerkingen ja. waar ze later enorm ja, veel spijt van hebben en... Ja, want in de verlenging uh, heb ik langs de lijn gekeken aan de overkant van het veld... Ja. Ja. ...en dan hoor ik wat opmerkingen richting de scheidsrechter. Nou ja, ik had ook iets van die scheidsrechters meer voor Noordwijk dan voor Deelweers. Dat idee had ik Ik, ja. <laughs> ik moet dan ja. af verslag geven. Ja. Mag ik dat eigenlijk helemaal nee, niet zeggen? Nee, dat hoort. Maar, maar ik nou had ja. wel zo nu dan het idee van, uh, wat is ja. dit? En, en ja. Ja, dat hebben natuurlijk meer mensen langs de lijn. En ja. dan, nou, dan ontstaat er wel iets in je lijf van, uh, Padorie, wat gaat hier gebeuren? Schijt, wat doe je nou? Ja. Maar ja, dat hoort eigenlijk niet zo. En maar, je moet in ieder geval gedijs houden. Uh, wat een pot. Ja, prachtig. Ik heb uh, genoten. De bekerpot, hè? Ja, nou Schip. daarom vond ik het ook wel heel mooi dat, uh, want natuurlijk, uh, uiteindelijk heeft Noordwijk ook heel veel kansen gehad en uh, DBS misschien nog wel meer. Maar voor hetzelfde een verliezen met 3-2. Ja. Ja. Maar daar vond ik het ook wel geweldig hoor. En ook dat we de penalty-serie nog wonnen, uh, nou, dat geeft die jongens natuurlijk een geweldige boost. Ja, enorm. Ja. Ja. Ik denk dat het voor het groepsbewustzijn ja, een hele ja, ja. goede avond ja. is geweest. En uh, wat, wat uh, Peter Westlink, de trainer, ook toegaf, dat die jongens nu wel uh, verantwoordelijkheid wilden nemen, maar dat hij toch nog voor de vierde en de vijfde penalty even moest praten met een paar spelers. ja. ja. Dus, ah, ik dus, en ik, en ja. ik vroeg, ik vroeg uh, ook nog even aan uh, Tariq Erveren... Ik zeg, uh, Erveren, jij stond zeker voor de vijfde pengel uh, ja. op de rol. <laughs> ja, zegt dat ja, klopt. Ja, ja, maar ja, dat ja. hoeft u gelukkig nee. niet meer. Nee. <laughs> ja. Ja. Ja, Het word. lijkt zo makkelijk, maar uh, je ja? moeder, dit is toch een beetje druk. Ja, zeker. En, uh, ja. zeker. Kijk jij nou uh, uh, nog met een beetje... Uh, trots of weemoed, terug naar jouw uh, tijd in de TC? Of zit je nou... Ja, dat heb ik wel als een hele mooie uh, tijd ervaren. Daar heb ik uh, uh, uh, wel heel erg veel uh, plezier aan gehad. Ja? Ja, dat was, het, was geen, het was geen gemakkelijke tijd. We hebben, nou ja, althans, ja nee, het was niet altijd even makkelijk. Of, of altijd, <stelling> Pour、Pour. Soms euh, een beetje turbulent, ja. Ja, ja zeker. Ja. Uh, maar ik kijk er, uh, eerlijkheidshalve... Uh, Miss ik het ook wel een beetje. Ik, vind wel, ja, ik vond het heel mooi, ik heb genoten ja. Ja. en uh, ja, misschien hadden ze helemaal niet bij mij uit moeten komen om, om voorzitter van de TC te worden, maar er was toen ook al wat, wat reuring om het maar zo te zeggen. En, ja. Euh, nou ja, ik, ik, ik had het genoeg om er een klap op te mogen geven en uh, uh, dat, uh, ja, dat is zo gegaan zoals het gegaan is. Ja. En uh, dat was op dat moment ook wel goed. Het speelde in de tijd van Henny in het Hof. Ja die uh, natuurlijk al heel lang trainer was bij DVS en het in mijn beleving uitermate goed gedaan heeft. Ja, fantastische tijd. Ja, trainen. echt hoor, het ja. Maar soms zit je te lang op een stoel en op ja. een plek en dan moet er eens een keer wat anders gebeuren. Ja. We, we hadden het net over dat ik na 11 jaar ook zei, ook waar ik 65, maar na 11 jaar Ermelo zei, nou, nou, moeten, nou stap ik toch op. Komt een keer slijtage in je werkzaamheden, in je, in je rol of in je positie, en dan moet je erop staan. Maar Dat gold voor Henny ook. Ja. Maar hij heeft nu DVS wel echt op een hoger plan gebracht. Absoluut. Goh. Ja. Hij heeft de basis gelegd van ja, waar we nu dus, uh, staan. Uh, Alle al, lof al voor Henny. Ja. En toen wij uh, uh, afscheid namen van, uh, nee, van, uh, van Ten nee, van van Ten Bergen was dat zeker, toen wij met Leuzehuis kwamen. Ja. Toen hebben wij ook echt aan Henny uh, in het Hof gedacht, van goh, Hanny. en dat had hij ook nog wel willen doen, maar hij zat toen met zijn dochter die heel, heel hoog op een hoog niveau schaatst ja. en daar wilde hij ook veel tijd aan besteden, dus dat was zijn argument, of dat het echt argument was, weet ik niet, maar dat doet er ook niet toe, ja. uh, dus hij had veel credit bij DVS. Ja, zeker. Ja. Hoe, uh, hoe zie jij de, de selectie van uh, nu? Zeg je van nou, wij, wij horen absoluut in het linker rijtje thuis, qua selectie, qua niveau? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat wij met deze ploeg uh, in het linker rijtje horen. Zeker ook met de versterking van een Anicora er nog weer bij, want ja. dat is natuurlijk onze makker op dit moment. Ja. Wij, wij scoren moeilijk. Ja, te weinig. En te weinig. Ja. En ik denk dat we uh, te veel uh, ons op de aanval richten. En dat snap ik ook wel, met, met de aanvallers die we hebben, die willen allemaal naar voren, en die willen allemaal naar het doel toe, en ja. willen, maar je moet soms ook even terughoudend spelen. Ja. Nou, in de laatste twee wedstrijden zit er een kentering in, hè? Precies, nou, ja. dat, daar wou ik ook naartoe, dat vind ik ja. wel heel goed van de trainer, dat hij dat toch even ook heeft ingezien, jongens, even dimmen. Um, ik heb hem tijdens het interview uh, natuurlijk even een de gegeven. Ja, ja, ja. ja, daar, ja dan dan heel goed, Piet. <laughs> ja, mooi. <laughs> maar, <laughs> Ja, dat, dat, dat, dat was toch wel belangrijk. Want uh, je kunt wel met ongelooflijk veel geweld aan willen vallen. Maar ik heb ook wel eens het idee dat de tegenstanders dat precies weten bij DVS. Je, ja. je, je, ze, ze vallen aan en uh, nou, wij vangen ze op met een extra mannetje. Dat Zeker. zag je bijvoorbeeld bij, bij sportlust. sportlust. Goh, die gingen, hadden de vijf man staan. En van die grote dat... kerels ook ja. nog. Ja. Dus uh, ja, en dan doen ze een uitval en dan toch een doelpunt. Ja. Omdat wij ook te veel naar voren hangen. Ja, en daardoor ging het tegen Noordwijk weer beter, want ja. Noordwijk wilde natuurlijk ook initiatief nemen. Ja. Ja. En dan, uh, ja, dan krijg je zo'n mooie ja. pot, hè? Ja. Geweldig. Ja, dat was, dat was mooi. Maar dat zal ook per tegenstander wel verschillen. Maar... Ja. En dan is het natuurlijk aan de trainer om daarop in te spelen. Kijk, ja. we hadden het net over de TC en wij zeiden in de TC, in de TC altijd een ijzeren stelling. De TC maakt, uh, stelt de spelersgroep samen, ja. maar het is de trainer die het elf samenstelt. samenstelt. Ja. Ja. En uh, dat moet je er ook vooral in houden. En natuurlijk zijn de, moeten er gesprekken zijn tussen de, de trainer en de TC. Uh, overleg van, goh, hoe kijken we er tegenaan? Wat kunnen we zus, wat kunnen we zo? Ja. Maar uiteindelijk is de trainer degene die uh, zegt, en toch ga ik zaterdagmiddag met deze Elf het veld doen. Zeker. Zeker, ja. Zeker, ja. ja. Hey, Wiet, doe, doe jij verder nog, uh, buiten uh, natuurlijk het bezoeken van voetbalwedstrijden ja. en lekker sporten? Uh, Zit je nog ergens in een, in een bestuur of zo, Ja, of... ik ben nog uh, voorzitter van de watersportvereniging. Ja. Uh, heel veel mensen weten niet dat we een watersportvereniging, dat we überhaupt een haven hebben in Ermelo. Want het is natuurlijk aan de overkant van de A28 ja. op Stranthorst. Ja. ja. Maar uh, ja, daar uh, is ook de watersportvereniging in gevestigd. Waren we hier net ook niet. Ja. Dat, dat, oh, het is mooi hier het. Mooi rondjes. Ja, ja. ja en, maar ga uh, verder. Dus uh, daar ben ik nog, uh, nog druk mee. Uh, ja, we krijgen wat renovatie in de haven. Daar overleggen we veel mee met uh, de Grote Haven. Wij pachten een deel van de haven. Ja. Als vereniging van jachthaven uh, Jachthavenstrand. Dus dat doe ik nog. En ik ben nog van de uh, Rotary Club. En van de stichting die daarbij hoort voor goede doelen. Ja, ja. En dat zijn de twee dingen die ik nog doe. Ja, ik zag je het uh, laatste. Uh, ja, daar hadden we een ja. actie voor Ghana en de halve Marathon Ermelo. Ja. De stichting is zelfs de halve Marathon Ermelo, die doneerde 500 euro voor de, dat project in Ghana. Ja, ja. En uh, dat was heel leuk. De goede zaak. Ja, ja. Ja. Ik ben, ja. Meestal vind ik dat de voorzitter dat moet doen, maar de voorzitter was druk met andere dingen. Nou ja, ik zei dan al die, kom ik het geld ophalen, moet ik ook ja. starten. Dus, ja, ja. Uh, van die watersportvereniging was natuurlijk uh, Wim Schuur uh, ook lid, hè? Ja, ja. Verdorie, ja. bijle, Wim Schuur, dat oh, ja, is nee, nee, toch ja. vreselijk. Huh? Ja, hij is heel erg. Uh, uh, Wim worstelde wel wat met zijn gezondheid, maar hij was altijd optimistisch, hij was altijd blij. En ja. hij, ja, wat was het een entertainer bijna. Hè? Ja. Oh, geweldig, <laughs> dat hebben we van Wim genoten. Ja, enorm. Ja. Enorme entertainer, ja. Ja. Want hij, uh, hij verzorgde bij de watersportvereniging ook... Uh, wat wij dan de evenementen noemden, maar zeg maar de, de vergaderingen of de bijeenkomsten voor de leden overal allerlei andere zaken als een officiële vergadering ja. en die we in de winter vooral hielden en ook in het voorjaar in het najaar een slot en een uh, begin bijeenkomst met uh, lekkere hapjes en muziek en dat soort dingen Ja. ja dat was bij Wim in uh, hele goede handen Ja, ik zal zelf uh, ook rij mee met, uh, met DVS-TV, met, met, met Wim dan in dit ja. geval dat zal ik ook nooit meer vergeten. Ik, Natuurlijk kwam de, de, de accordeon er ook weer even ja, bij. Ja, ja, ja, Geweldig. Ja. Nee, maar ik, ja, ik herinner me dan nog dat we een keer op een. Was een, een, een we thuis gewonnen hadden van VV of geen geloof ik. Ja. En uh, Wim zijn trekorgel uh, in, in, in, in, de, in het clubhuis, in de kantine. En, en, en Tukker erbij en, en hoe heet het. Uh, ja. Mark. Ja, geweldig. Wat ja. een sfeer weten ze dan te creëren? Ja, dat, is, dat kijk je altijd weg. Ja, dat is ja. geweldig. Dat is geweldig. Ja. Ja. En dat, ja. Mooi. ja. hartstikke mooi. Ja, ja we, hebben, we, hebben een, we hebben een mooie club. Ja, heel mooi. Ik, oh. Ik heb ooit tegen Jo Bakker gezegd, Weyland Jo Bakker, ja. Jo, ik had nooit naar Ermelo gesolliciteerd als DVS geen hoofdklasse had gespeeld. <laughs> ja, Joop, trouwens, natuurlijk. Ja, ja dat jaar toen ik kwam, het ja, daarna vlogen ze eruit naar de eerste klasse, maar goed, het is wel weer hersteld. Ja. Maar het is sowieso een hele plezierige, prettige, warme, uh, gezellige, ja, nee, ja, en we spelen op een hoog niveau, dus ja. dat is ook genieten om naar te kijken. Uh, ja, nee. Mooi, een, mooi, een mooi niveau. Ja, en we hebben natuurlijk afgelopen dinsdagavond weer even mogen ruiken aan dat tweede divisie niveau. Ja. Zou dat er uh, ooit in zitten? Zijn we daar echt de nou, club voor? Ik, ik denk dat we... Oh, we komen fysiek nog wel eens wat tekort. Ja. Uh, toevallig zat ik vanmorgen uh, in, de, in die krant die uitgegeven is voor de, de derde divisie te lezen. En daar zegt Speelziek, de trainer van Sparta Nijkerk dat hij denkt dat zijn, hij met zijn team naar de Tweede Divisie zou kunnen promoveren. Ja. Dat zal allemaal blijken of dat wel of niet lukt. Ja. Maar hij zei ook van, wij komen, speeltechnisch zijn we goed, maar fysiek komen we nog wel iets tekort. En dat vind ik bij DVS ook. Ja. Als, je zag het tegen Harkemaaster Boys, je zag het tegen Sportlust, eh, dan, dan missen wij toch een beetje de, de, de fysieke kracht om eens even wat door te drukken. Ja. Dinsdag konden ze het wel opbrengen tegen ja. Noordwijk, ja. zelfs een Klopt. type als Lars Dekker, die ging er vol in. Ja. Ja. Daar dat, dat heb ik echt zo van genoten, ja. dus we kunnen het wel. Ja, eh, zeker, maar dat is dan toch, ik zeg maar over het gehele seizoen vind ik dat we dat te weinig brengen. Ja, uh, ja eh, Lars is een jongen van de club. Ja. En, en, en hij viel zo ontzettend goed in, de ja. rust die hij uitstraalde en ja. ook de, zo van... Maar dat, dat zou hij dan elke week moeten laten zien en dat, ja. is, dat is voor hem toch moeilijk. Ja. Ik wil daar niet over oordelen, want ja. wie ben ik? Maar ja. Ja. Ja, dat, dat zal hij zelf denk ik ook wel weten, dat ja. hij dat net even mist. Ja, ja zeker. Maar ja, uh, je kunt niet alles hebben. Ja. En uh, ja. nee, maar ik denk dat we wel, wel, wel best wel ver kunnen komen, maar uh, één... Uh, we moeten er hard voor werken, dat blijkt wel. Ja. En uh, scoren is nu belangrijk, maar ik denk dat ook de trainer af en toe goed na moet denken, hoe zet ik het vandaag tactisch neer. Ja. Want dom aanvallen, dat heeft geen succes. Ja, ja. Kijk je ook nog wel eens naar EFC, of niet? Nee. Nee, nee nooit. nooit. Nee, nou, ik ook, ook niet in... op een trainingsavondje of zo, nee, of uh, nee, nee, dat je nee, er langs loopt? Nee, nee ik, ga, ik, had maar, ik neem altijd voor om uh, nou, uiteraard zaterdags naar de uh, DVS te gaan kijken, ja. en dan gaan we... Hoe het, uh, donderdag s'avonds even naar de training, ook een beetje voor de gezelligheid, even een praatje maken. Ja. Ik heb de tijd er ook voor, en, uh, dus uh, dan ga ik, dan doe ik dat graag. Ja. Maar ik, ga niet, ik kom ook nou, een heel enkele keer bij FC Horst, maar dat vind ik ook zo, ja, gewoon een gezellige club, leuke mensen. Ja ja dat weet ik nog wel in de beginfase van je burgemeesterschap moest je dat natuurlijk een beetje verdelen ja dan de het, ja dat wordt ook zo maar ja de eerlijkheid gebied te zeggen dat toch mijn hart al snel bij, bij DVS lag uh, ja. Dat zullen mensen ook wel gemerkt hebben want ja ik vond het gewoon uh, ik, ik weet nog dat de eerste wedstrijd die ik zag toen ik uh, hier net woonde toen speelde Ili nog bij, uh, ja. bij DVS oh heb je die tijd ook nog ja, geweest, maar... ja ja ja ja, ja. ja en, uh, dat was mijn voetballeven oh daar zat ook zoveel technisch Oh, hoog niveau vond ik. Dus ik en er die doet me er een beetje aan. Eh. Ja, die heeft dat wel een beetje. Die heeft dat ook hoor. Ah, ja, die was wel van een hele bijzondere klas, Vond ik. Oh, ja, Altijd ja. voor het niveau van DVS. Ja, Ja, zeker. ja bijna uit de Romeinse helft al. Ja, en, ja dat ja, was echt heel goed. Ja, dat is echt heel goed. Ja, mooi. Ja, nou, het is alweer al voorbij. Ah, ik zit alweer ah, ja, een beetje aan mijn 25 minuten. Ik vond het heel leuk. Ja, ik ook. Gezellig. Ja, ik heb weer een mooi stukje van Ermelo gezien. Wij wonen hier sinds kort aan deze kant van Ermelo, maar ja. met heel veel plezier. En, ja. uh, het is iets verder fietsen dan DVS. Dat ja. is wel naar de... Ja, ja, precies. Ja, ja, want ik moet er ook altijd voor naartoe, als ik was met de wielvereniging gaan ja, fietsen... Ja. ...dan starten we altijd met DVS. ja is een mooi plekje. Ja, die smart plekje. Ja. Ja. Piet, Piet ja. Uh, tot morgen, denk ik. Bedankt. Oké, okay, ja. okay, dan gaan we er weer voor. Ja. Ja. Ga je goed. goed. Hey, Doe. Bedankt, hè. Goh. Zo. Oud-burgemeester Wiert Omta, toch uh, echt wel een uh, sportfanaat, uh, hoor. Ik uh, vond het leuk. Ik hoop dat u er ook uh, van geniet. Doeg!